Amio, zet de muziek aan. Natuurtheater Oosterwijk. Augustus 2020. Ben je wel klaar voor? Ja, kom maar. Komt-ie, hè? Een goed gedekte, baarse vogel. Heb je geen andere legging? Heb jij te veel oranje op of zo? Het is geen musical. Epische liefdesverklaringen. Ik ben verliefd op uw tante Jozefine! Een echte prinses, een woest prins op een wit paard, een hele, kleffe, ware, liefdeskus. Kom maar, is vrienden, dan gaan we toch zeker Wacht, ik doe het zelf nog Ik ga weg, weg, weg. <coughs> deze, Sorry. Een schurk met een aktentas. en een thee. <laughs> Tanus, tijgertas. Kop, titels, titels, titels, titels, titels. Grappige Franse woordjes. Oui. Que si Explosies. Maar ook Joost en uit een springen. Amio, wat zeg je nou? Um, ja dat heb ik geregeld. Heb jij wel geoefend? Uh, ik, ik heb toch helemaal geen parachute, Amio? Oh, dat regel jij wel. Ga maar regelen. Een leuke muzikale familievoorstelling van Adriaan. En... familie, hè? Dus ook leuk voor alle leeftijden: kinderen en grote mensen. Ja. Hé, hey, ga jij nou van die rugzak en het laad een parachute maken? Ja, leek me een goed idee. <laughs> oh, ah, we zijn zeker goed verzekerd. Dus het wordt ook een spannende voorstelling. Kom kijken, nu het nog kan. En ik zou de eerste voorstelling pakken. Misschien moeten we voor de tweede Chantal Jansen vragen.